In deze video zie je hoe je een opdracht in Microsoft Teams kunt maken en kunt inleveren. In dit team staat een opdracht voor je klaar. Onder het tabblad opdrachten zie je sowieso de opdrachten die bij dit team horen, maar op het tabblad gesprekken zul je ze ook terugvinden. Dit is de opdracht die je moet maken, dus je klikt op View Assignment. In de opdracht kun je zien wat je docent heeft neergezet, bijvoorbeeld aan instructies en eventueel ook een bijlage. Je kunt ook zelf werk toevoegen, maar als er een bijlage in zit waarin je moet werken, dan open je eenvoudig die bijlage. In dit geval is dat een Word document en dat wordt dan geopend binnen Teams in Word Online. Je kunt hier meteen in werken. Heb je nou al iets gemaakt in een ander document, dan kun je dat hier inplakken. In dit geval is dat een uitgewerkt cv. Wat je ook kunt doen is alles verder bewerken als er een bepaald format in dit document zou staan die de docent heeft toegevoegd. Alles wordt automatisch opgeslagen, dus daar hoef je niet over na te denken. Ben je klaar, dan klik je op sluiten, maar vergeet daarna niet om de opdracht in te leveren. Hier zie je de inleveren knop. Als je daarop hebt geklikt, dan weet de docent dat je het hebt ingeleverd en kun je wachten tot er feedback wordt gegeven.